In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams ervoor kan zorgen dat studenten de bestanden die je daarin opslaat niet meer kunnen wijzigen of verwijderen. Ik ben hier in Microsoft Teams en ik heb geklikt op het tabblad bestanden. Deze bestanden worden achter de schermen opgeslagen op een SharePoint-site en studenten hebben hier standaard de rechten om de bestanden aan te passen en ze zelfs te verwijderen. Wil je dat niet? dan moet je de machtigingen hiervoor op de SharePoint-site zelf wijzigen. Daarvoor klik je op Openen in SharePoint, waarna je op de SharePoint-site in de documentenbibliotheek terechtkomt. Daarna klik je op het radertje rechtsboven voor de siteinstellingen en kies je site-machtigingen. Bij de site-machtigingen kun je dan de machtigingen voor de groep site-leden, wat je studenten zijn, Veranderen van bewerken in lezen. Studenten kunnen daarna de bestanden niet meer wijzigen en ook niet meer verwijderen.